Fair Party candidate Tayyip Erdogan managed to sweep into power in the local elections to become mayor of Istanbul. Susan, ablacım, selam. Türkiye için çok kritik bir dönem. O yüzden oy kullanman o kadar önemli ki, yani anlatamam sana. O yüzden lütfen oy kullan. Bunu bizim için yap. Dat is mijn nichtje in Turkije, smekkend om mijn stem bij de aanstaande verkiezingen. Maar ik had mezelf beloofd nooit meer voor Turkije te gaan stemmen. De enige keer dat ik dat deed, stemde ik op deze man. Recep Tayyip Erdogan. En daar voel ik me nu bezwaard over. Ik geloofde in hem, als dit meisje. Ik ben hartstikke traditioneel. Ik doe niet aan seks voor het huwelijk. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Maar ik veranderde in deze progressieve vrouw die openlijk twijfelt. Ook al volg ik dingen vanuit hier, ik weet gewoon niet wat het is. Om daar te leven. Ik ja. heb daar nog nooit gewoond. Ja. Het doet me pijn om het land van mijn ouders in puin te zien. Verwoest door de aardbeving, gekweld door een torenhoge inflatie. Een wankele democratie waarin steeds meer vrijheden op het spel staan. En een volk dat ernstig verdeeld is. Oh, Het wordt gezien als de belangrijkste verkiezingen van de eeuw. Maar ik vind dat ik niet zou moeten stemmen voor een land waar ik niet woon. Ga ik me toch bemoeien met het lot van mensen duizenden kilometers verderop... Dank Zo. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Ja? Okay. Dank u Ja? Oké. Dank wel. Fijne dag. Ik heb lang geleden gebroken met alles wat met Turkije en de Turkse politiek te maken heeft. Want ergens symboliseert het voor mijn gevoel mijn oude identiteit. Maar ik sta mezelf niet meer toe om weg te kijken. Wie mijn verandering van dichtbij heeft meegemaakt... en me als geen ander begrijpt, is mijn vriendin Semra. Het is geen goede ontwikkeling. Jongeren zijn te burgerlijk en te braaf als het om relaties gaat. En Suzanne... Is het daar vast niet mee eens? Nee, ik ben het er helemaal niet mee eens. Want ik denk dat jongeren absoluut heel erg schijnheilig zijn. Want ze zeggen iets anders dan dat ze doen. Want uit andere onderzoeken blijkt, en cijfers blijkt, dat SOA's toenemen. Dat uh, ongewenste zwangerschappen, abortussen toenemen. Abort. En daar komt het dus van als je erop lossext. Ik bedoel, ik ben hartstikke traditioneel. Ik uh, doe niet aan seks voor het huwelijk. Ik ben hartstikke tevreden oh. mee. En Luca kan tegen mij zegt dat ik burgerlijk ben. Het is mijn keuze en ik ben hartstikke tevreden mee. Ja, maar... Dat zou ik ook zeggen als ik het nog nooit heb gedaan. Wauw. Ja. Dit is echt een fantastisch stukje, hè? Dit is echt. Het is anderleden. echt gierend uh, uit Dit de borst geslagen. tevreden. helemaal tevreden. Helemaal tevreden. Helemaal vroom. Als ik naar mijn foto's kijk, denk ik: ik weet gewoon, ik voel me echt een ander mens. Ja? Ja, dat voel ik wel. Ik heb echt ook denk, oh, wie is dat meisje? Maar ja, ik weet het niet zo goed. Ik heb ook heel lang dat ik dacht, ik wil het niet zien. Ja, heb niet zien. ja dat ja. heb ik ook gehad. Ja, dat heb ik ook gehad. Wauw. Dit was groep 8. Volgens mij dit was eerder. Dit was volgens mij groep 7 dan. Oh, wat Want kind. dit was wel wel de middelbare oh, school. Oh, Sam, wat een ander gezicht. <laughs> Toen ik deze foto aan mijn man liet zien bijvoorbeeld... Ik zie je niet eens, want <laughs> je ook nog denken. <laughs> Van mijn wenkbrauw, dat je echt denkt, hoe dan? Dat je dus eigenlijk je, je kind gewoon zo erg verstopt. Ja. Yeah. Kijk, dan op een gegeven moment kom je in de fase van dat je niet mag gaan zwemmen met je vriendinnen. En dan realiseer je je steeds meer van, oh, het heeft impact op heel veel meer dingen. Ja, dat had ik ook. In ieder geval in onze omgeving. Kijk, ik denk, als wij in een islamitisch land hadden gewoond, dan kan je je veel meer spiegelen aan je vriendinnen. Ja, en dat was in mijn geval gewoon helemaal niet. Dus ik was dan altijd de enige... Ja. ja, het voelt echt als een ander leven. Maar ook een ander leven in combinatie met, uh, denk ik, dat je er niet toe deed. Dat dat wat jij wilde, waar jij, weet je, dat jij, dat, dat, dat gewoon werd dat je toch emotioneel verwaarloosd was. Dat. En, uh, en dus dan zit er te veel een pijncomponent aan vast. En ik merk wel hoe ouder ik word voor mezelf, hoe meer ik dat kan loskoppelen. En hoe meer ik mijn ouders daarin kan vergeven. Ouders vergeven, dat heb ik ook moeten leren. We hebben elkaar lang niet begrepen. Onze denkbeelden liggen mijlenver uit elkaar. Goedemorgen. <gülüyor> Goedemorgen. Hoe is het? Goedemorgen. Hoe is het? Ik ben niet, bedankt. Ik heb het liefde. We zijn liefde, we zijn mijn vader vertrekt morgen naar Ilbistan. Daar vond op 6 februari van dit jaar een verwoestende aardbeving plaats. Ik keek machteloos naar de beelden. Duizenden mensen vonden de dood. Hele gebieden zijn weggevaagd. Zo ook het gebied waar mijn familie vandaan komt. Spannend morgen naar Turkije. Um... Als ja, anders dan een vakantie gaan, ja, hoe ik dan die mensen daar ga treffen: mijn vader, de buren, de kennissen, ja. de stad zelf, de plek waar je geboren bent. Je weet nooit uh, hoe lang je dan uh, ja, je vader nog mee kan maken. Dus dan wil je toch uh, ook in de moeilijke periode bij hem zijn. Even naar huis kijken, waar nodig, reparatie uitvoeren. Ja. Dus ik heb nu twee weken vakantie gevraagd en gekregen. Ja. Dus dat. Uh ga ik al goed benutten. Dat past niet, hè? Nee, ik ga... Die... We moeten een grotere koffer pakken. Nee, ik heb nog een kleintje. Als ik dan neem ik wat in de handbagage mee. Als ik mijn vader vraag wat hij van het beleid van Erdogan vindt... merk ik dat hij voorzichtig wordt. Nou ja, goed, hij heeft voorstanders en tegenstanders. Dus hij heeft zo'n 50 mensen achter zich. Die harde blok die blijft nog steeds achter hem. Ondanks dat dat... Uh, heel veel dingen gebeurd zijn en uh, ook, ook economische uh, problemen zijn. Uh... En waar schaar jij je bij? Nou, ik denk dat hij wel ook goede dingen gedaan hè, heeft. Uh, en natuurlijk ook dingen die uh, beter gedaan moeten worden of zijn. Bij mijn vader krijg ik niet de antwoorden die ik zoek. Mijn moeder daarentegen is heel duidelijk over haar politieke voorkeur. Çünkü e, ben Türkiye'de doğdum ve 20 yaşıma kadar Türkiye'de büyüdüm. Sonra Hollanda'ya geldim. Ben e, o zamanki e, Türkiye ile şimdiki Türkiye'yi çok iyi karşılaştırabiliyorum. Türkiye'yi e, Erdoğan bana göre barışçıl, e, herkesi kucaklayan bir siyasetçi. Savaşları e, bitiren Türkiye'de... E, Fakirliği bitiren, özgür, e, özgürlüğü getiren ve Türkiye'yi e, çok ileriye e, götüren bir siyasi içi. E, bundan sonra da onun daha güzel şeyler yapacağını ve daha ileriye götüreceğini inandığım için yine Sayın Erdoğan diyorum. Şu an mesela ekono, ekonomi iyiye gitmiyor. İnsanlar bayağı bundan e, rahatsız mesela. <gülüyor> e, Bunu da Erdoğan'a bağlıyorlar tabii ki doğal olarak. çünkü Zaten kendisi... bazı kesim, Türkiye'de ne oluyorsa her şeyi Erdoğan'a bağlıyorlar. <gülüyor> Sen öyle görüyorsun yani. Evet ben öyle görüyorum. Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz, eleştirebilirler. E, hakkında birçok şey söyleyebilirler. Ama şunu herkes biliyor ki Erdoğan gerçekten 20 senedir çok çabalıyor Türkiye için. Ben... Benim binnenje Adaanje op de baan ona een kaartje dan de winnenmeulis. Het zijn de problemen ook aan een banje ook. Ook ik was ooit in de ban van Erdogan. Bijna had ik hem in het echt gezien. Mijn ouders namen mij vaak mee naar bijeenkomsten van Mili Gurus. Een daarvan was in de Amsterdam Arena. Toen kwam hun leider, Njmetin Erbakan. Hij stond aan de wieg van de politieke islam en zocht de grenzen op in het zwaar seculiere Turkije van grondlegger Atatürk. Ik was elf jaar oud en stond mee te joelen in de menigte. Zijn regering was het jaar ervoor afgezet door het leger uit angst voor een islamitisch Turkije. Als reactie daarop werden de seculiere wetten in Turkije nog strenger gehandhaafd. De islam werd nog verder uit het openbare leven verbannen en het hoofddoekverbod strikter nageleefd. Ik de een heel leuk Ik een Erdogan zei last het af en verscheen niet in de arena. Ik weet nog hoe teleurgesteld ik was. In die tijd was hij burgemeester van Istanbul... en veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf. Maar in 2001 maakte hij een comeback met de AK-partij. Het volk dat ontevreden was door de economische puinhoop... de corruptie en de slechte aanpak van de aardbeving in 1999 vestigde de hoop in Erdogan. Het resulteerde in een monsterzegen tijdens de verkiezingen in 2002. Ik kijk met gemengde gevoelens terug op die tijd. Ik voel me jong en naïef, alsof ik in een bubbel zat. Ik heb lang geworsteld om te kunnen zijn wie ik nu ben, en dat was niet alleen voor mij een moeilijke periode. Boşluk, sen için de kolay olmadı zaten. Hakikat, bizim için de kolay olmadı. Hem için, hem ik heb een beetje een kwaadheid. Ik heb een beetje een afdak. Maar, alhamdulillah. Zeef de boet um, Ja, ik denk dat het daarom ook deze film ergens moeilijk is. Mm -hmm. Omdat. Ik wil jullie niet teleurstellen, maar ik denk gewoon anders over bepaalde dingen.